Ik ben Boukje Kanaan en dit is video 6 in de serie van hoe blijf ik met mijn bedrijf boven in onzekere tijden. Het is allemaal wat met de coronacrisis. Het blijft natuurlijk in het nieuws gesprek van de dag en dat is best lastig want dan ben je gefocust op wat er allemaal eventueel misgaat. En focussen op het feit wat, dat wat je al hebt, um, dat komt nu bij mensen soms ook wel uh, boven. Dus de bewustwording van, hé, hey, ik heb eigenlijk meer tijd voor mijn kinderen of mijn partner. Of voor um, goede gesprekken aan de telefoon met mijn familie, want ik mag er nu niet naartoe. En um, die tip wil ik je dan ook echt meegeven. Want uh, toon daarbij dan ook een stuk dankbaarheid naar jezelf. Wees dankbaar met dat wat je al wel hebt. En wat je al wel hebt bereikt. Dankbaar ook met wie er in je leven is en wie er om je heen zijn dat is ontzettend uh, mooi om dat echt te kunnen zien en dankbaarheid uh, geeft ook heel veel kracht bij jezelf um, dankbaarheid laat ook bij mezelf zien dat ik um, ja eigenlijk het allemaal niet zo heel zwaar hoef te pakken uh, dat ik dankbaar mag zijn um, en wij staan daar denk ik eigenlijk te weinig bij stil in onze normale Tenzij jij al dat zelf geleerd hebt, uiteraard. Uh, maar focussen op bepaalde dingen is echt zo ontzettend waardevol. Dus uh, als je al een um, journal, een dagboek, pardon, ik niet woord komen, uh, bij hebt of bijhoudt, dan uh, zorg ook dat je daarin uh, af en toe opschrijft hoe dankbaar jij bent. Uh, dus begin gewoon met de zin, ik ben dankbaar voor en whatever comes. Wat, uh, wat er maar mag komen, schrijf het daarop. En uh, ervaar ook daarna wat dat eigenlijk met jou doet, dat je dat hebt opgeschreven. Ik heb het voorheen met mijn kinderen altijd gedaan. Als ik ze naar bed bracht, uh, dan vroeg ik altijd aan hen, nou, vertel eens aan één ding vandaag, wat was top en wat was flop. En uh, door die twee dingen te benoemen, kwam ik erachter dat eigenlijk... Bijna elke dag de top en de flop heel erg dicht bij elkaar waren. Dus bijvoorbeeld mijn zoon die dan een voetbalwedstrijd had gespeeld. En die zei, ja we hebben eigenlijk niet goed gescoord, maar we hebben niet gewonnen. Het was echt wel flop. Maar we hebben echt een hele leuke wedstrijd gehad. En we hebben ook echt gelachen met elkaar. En de keeper heeft echt heel veel ballen gehouden. En dus eigenlijk was het ook heel erg top. Want uh, ja, we hebben heel erg ons best gedaan en we hebben ook echt gelachen. Um, nou ja, dat is even een klein voorbeeld wat ik zo kon bedenken. Uh, maar de focus behouden, dat is de tweede tip ook, die ook nodig is voor in je bedrijf. Want um, waar kun jij nu op focussen? Dat is soms niet op wat je allemaal kunt doen, want er is niet zo heel veel wat je misschien kan doen. En toch wil ik je daarbij uh, helpen om te bedenken, wat is de focus? Om nou eens nog opnieuw weer te bedenken, wat kan ik voor mijn klant betekenen? Wat kan ik doen? Um, en dan bedoel ik ook niet zozeer de nieuwe klant, maar bijvoorbeeld kijk nog eens terug naar de klant die je al hebt gehad. Kun je daar nog iets voor betekenen? Kun je daar nog weer een handreiking naar doen? Um, want bijvoorbeeld, heel veel bedrijven hebben nagedacht over een VIP-treatment. Uh, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment echt met verbazing stond te kijken aan de benzinepomp, dat er niet gewoon alleen maar benzine of diesel of gas is, maar dat er ook ultiem Benzine is of um, nou ja, ik weet niet hoe dat dan allemaal heet, maar ze bij elk uh, benzinestation uh, met een uh, goed label, daar uh, bieden ze nu ook een ja, iets hoger niveau betere benzine aan. Uh, dus dat is al een VIP-treatment. Als je naar een concert gaat, dan kun je gewoon op het veld staan en een kaartje kopen voor 30 euro. Ga je voor 50 euro, kan je ergens zitten, ga je voor 100 euro, dan mag je misschien ook nog backstage, ik noem maar wat. Er zijn dus mogelijkheden om een VIP-treatment eh, aan te bieden. Nou, hoe zou het zijn dat je eens iets bedenkt waarin een VIP-treatment eh, bij jouw dienst of product mogelijk is, zodat mensen iets meer krijgen, ook er meer voor betalen. Um, en wat ook als je dat aanbiedt aan jouw al betalende klanten die je in het verleden hebt gehad. Van kijk eens, ik heb nu dit. En ik denk dat het bij jou zou passen, want um, het wil niet zeggen dat iedereen daar meteen, meteen op springt uiteraard. Want vip is niet voor iedereen. Vip is ook alleen maar voor die mensen die daar het geld voor uit willen geven. Maar die zich ook zelf vip willen voelen. Dus um, wie weet denk eens na, heb jij jezelf al wel eens een vip treatment gegeven? Heb je al wel eens gedacht? Ja hoor, ik geef hier mijn extra geld aan uit. Ja hoor, ik wil die extra bonus. Um, dus denk ook aan bonussen, dus niet alleen, noem het niet alleen VIP, maar noem het ook bijvoorbeeld een bonus. Een bonus kan van alles zijn. Um, het extra pakketje wat erbij wordt geleverd als je dat en dat afneemt. Of als je dat en dat afneemt, dan uh, doe ik dit en dit en dit nog voor jou. Uh, nou, Ik geef een beetje vage voorbeelden, maar ik denk dat ik uh, jou wel aan het denken heb gezet, dus ik hoop dat je er wat aan hebt vandaag. En ga aan de slag met deze tips. Fijne dag!